Hoi, ik ga jullie eventjes meenemen in het programma doen. Wat een prachtig programma is het toch? Ik ben er eigenlijk helemaal weg van. Zoals je ziet ben ik ingelogd hierboven en uh, kijk even bij het pricing. Ook hier weer heb je beperkte mogelijkheden uiteraard als je gratis uh, account hebt, maar ik vind eigenlijk de mogelijkheden prima. Um, nou, je kunt een aantal dingen doen. Je kunt uh, from scratch weer beginnen. Dat doen we eigenlijk nu niet. Uh, we kunnen zeggen, we gaan even gebruik maken van hun storyboard. Dan moet je het wel eventjes doen. Nou, stel dat je deze pakt, whiteboard. En uh, dan kun je namelijk... Uh, ik geloof dat ik te snel was. My part is. nog eens. Yes, whiteboard. Hop, daar komen ze. Je ziet hier dat je al vier scènes uh, hebt. Je hebt een intro, het probleem, de oplossing, call to action. Als je dan hierop klikt, dan geven ze eigenlijk al uh, slides aan die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Dus dat is ontzettend handig. Wat je wel moet doen is eerst deze vier vullen en dan ga je hem echt aanpassen. Hè, dus dan zeg je oké, okay, bij de tweede pakken we die bijvoorbeeld, uh, use, bij de eerste pakken we die. Bij de derde pakken we die. En vierde pakken we die. Nou, en dan kun je verder gaan hierboven met continue. Uh, wij gaan even een andere gebruiken. Verlaten. Die hoef ik niet zo op te slaan. Ik wil een template pakken die al klaar is. Nou, laten we even deze pakken. Use. Ik heb hem al klaarstaan. Nou, ik pak hem toch maar weer opnieuw. Use. Ik heb hem net al even uitgeprobeerd en het is belangrijk om even het geluid wat zachter te zetten. Dus daar begin ik zo meteen mee, want hij staat ontzettend hard. Nou, het duurt altijd eventjes, hij laat alles in. Ja, hier ga ik even naar het geluid, hij staat namelijk op 100%. En het is een vreselijk muziekje, dus ik zet hem lekker even wat zachter. Oké, okay. nou hier zie je alles achter elkaar gezet, al helemaal klaar eigenlijk. Dus, nou ja, je denkt misschien, oké, okay, dat is wel heel erg veel. Nou, dat zijn er meer dan 15. Um, dat vind ik wel zelf ook erg veel. Dus je kunt zeggen, oké, okay, ik ga er wat uithalen. En uh, dit is me allemaal veel te veel. Huppakee. En zo kun je eigenlijk de slides uh, aanpassen aan uh, wat je nodig hebt. Nou, je begint eerst bij de eerste en dan is het een kwestie van ik dubbelklikken, hallo. En dan zeg je, mijn naam is Jel. Die schuif een beetje op. Dubbelklik. Mijn naam is Jel. Nou, wat is dit eigenlijk? Uh, I've got the... Nou, Die willen we weg hebben. Tap. Tap. En uh, dit ook weg. Zo, so, mijn naam is Jelle. Nou, dan heb je al de eerste slide klaar. Wat kun je hierboven? Je kunt hier bijvoorbeeld Swap. Nou, wat doet hij bij Swap? Dan kun je je eigen achtergrond downloaden. Of je kunt hier een andere achtergrond kiezen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil een achtergrondkleur. Wat het dan wel doet, is dat hij over jouw hele slide heen gaat. Dus... Het is bij deze versie niet zo handig. Dat doe je als je van scratch af aan begint. Um, zeg je oké, okay, ik wil hem nog even flip. Dan zie je wat er gebeurt. Nou, staan de potloden aan de andere kant. Nou, ook misschien handig. En hier is weer um, de kleur van je achtergrond kun je aanpassen. Maar je kunt misschien ook zeggen, ik wil een andere kleur van een mannetje hebben. Oké, okay, ik wil hem rood. Nou, dat kan. Laat ik maar even zwart houden, oké. Okay. Uh, dus zo kun je uh, heel makkelijk uh, in die slides allerlei veranderingen maken. Wat kun je eigenlijk nog meer? Je ziet hier rechts ook een minuutje. En hier kun je scènes aan toevoegen. My scènes, want je kunt namelijk ook scènes opslaan die je maakt. En hier zie je allerlei intro's die je kunt gebruiken, maar dat is in dit geval niet zo nodig. Wat je ook kunt doen is, ik wil toch een ander karakter. Nou, dan moet je natuurlijk wel kijken naar de free. Oké, okay, ik wil misschien... Ik ben natuurlijk een meisje, dus laat ik die eens even veranderen. In hallo, mijn naam is Jel. Nou, een beetje groter maken en hoppakee. Nou, dus zo zie je ook dat je andere picto's kunt toevoegen. Nou, wat hebben we hier? Uh, hier hebben we ook allerlei uh, voorwerpen die je kunt toevoegen. Zoals computers. Nou, bekijk dat eens rustig. Hè, zo zie je telefoontjes, duimpjes. Nou, het is ook vaak een kwestie van even huppakee. En klaar is case. Jel. Nou, wat hebben we nog meer? Shapes kun je toevoegen. Ook weer mooi om te gebruiken. Ja, dus. Uh, nou, die bijvoorbeeld. Hop. Nou, die kun je groter maken en die kun je toevoegen. Zo. Oh, het is ook ontzettend makkelijk om te doen allemaal. Je kunt je eigen muziek toevoegen. Ja, dat kun je uploaden. Um, maar misschien hebben ze ook nog muziek. Nee, die kun je niet... Uh, je kunt wel je eigen muziek toevoegen door in te spreken ook. Ja, dus dat kun je altijd doen. Dat is wel handig als je les wil inspreken. Nou, in dit geval kun je ook je eigen video toevoegen wat je wil. En dat komt bij dat andere programma niet. En dit zijn nog specials, dus bijvoorbeeld met de sneeuw, met de kerst. Daar zie je van, oké, okay, ik wil nog wat kerstversierinkjes toevoegen. Dan zullen we dat eens proberen. Oh, nou, is prachtig, toch? Um, dus zo kun je eigenlijk aan de slag met het veranderen van al deze slides. Dus dan ga je verder en dan kun je weer... Oké, okay, ik wil deze ook natuurlijk uh, veranderen. Dan ga je weer naar de karakters en de picto's. En die doe je weg. En dan zeg je, oké, okay, ik wil deze toevoegen. Hop, de x-vector. Nou, zo ga je dus verder met alle slides. Wat hebben we nog meer? Hier zie je ook nog de overgangen. Dit is een fade-overgang. Ja, dus dan gaat hij in-faden. Uh, hier is de poef. Uh, nou, wat is de poef? Hier zie je hem. Uh, dat is een soort wolk. Uh, dit is de hand. Kun je zeggen, oké, okay, die is leuk. En uh, deze bijvoorbeeld de squeeze. Nou, dan krijg je een soort uh, trekker eraan. En klaar is Kees. Nou, hoe kun je ze nu bekijken? Nou, gewoon maar even klikken. Oké. Okay. Nou, stop maar. Uh, even deze bekijken. Wat gebeurt er allemaal? Hé! Hey. Nou, je ziet dat dat niet klopt. De tijdlijn klopt niet. Uh, dit poppetje moet natuurlijk wat sneller verschijnen. Nou, dan schuif je dat naar voren. Hup. Ik wil die namelijk hier. Oké, okay, wat gebeurt er nu? Yes, dat is wel beter. En wat gebeurt er met twee? Aha. Nou, die wil ik ook wat naar voren hebben. Dan is het klikken. En die schuif je ook naar voren. Nou, Jel yeah, wil ik een beetje later. Zo. Nou, en elke keer als je hierop klikt, kun je het resultaat zien. Mijn naam is Jel ja, en yes, daar ben ik tevreden over. Dus die tijdlijn is ontzettend handig. En je hoorde al dat ik het geluid wat zachter had gezet. En uh, hier kun je natuurlijk ook nog zeggen, ik wil een voice-over eraan toevoegen. Nou, zo kun je deze ook uh, aanpakken. Ja, dus hier zie je weer de tijdlijn. Uh, deze komt x-vector. Nou, deze moet weer naar voren. Dus die schuif je naar voren op nummertje 1. Uh, je wilt hem misschien wat groter hebben. En uh, kijk wat er gebeurt. Hop. Ja, daar kwam het wolkje. En zo zie je dat je heel makkelijk eigenlijk alles kunt aanpassen. Nou, dan uh, 7. En dan kun je hem uiteindelijk export. Nou, wat kunnen we allemaal? Je kunt hem uh, naar Facebook uh, of naar YouTube, naar je eigen kanaal. Je kunt hem downloaden, dat kan niet. Maar je ziet hier ook dat je hem nog kunt downloaden als PowerPoint. Dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Maar eh, dat is natuurlijk ook wel prachtig om te doen. Nou, heel veel succes en eh, ik ben heel benieuwd naar jullie filmpjes.